Woensdag 2 april was het opnieuw buitenspeeldag in heel Vlaanderen. Ook in Lucristie was het één groot kinderfeest. Um, vandaag is er eigenlijk heel wat te doen. Het is de algemene organisatie van buitenspeeldag. En wij als gemeente Locrissie doen daar nu de vijfde keer aan mee. Dus het is een feestelijke editie met meer dan 23 uh, kraampjes en activiteiten die we organiseren voor jong en oud. De organisatie verwacht heel veel kinderen. Wij hopen sowieso dat we het aantal van vorig jaar kunnen evenaren. Dat zijn er 3000 geweest vorig jaar. Dus wij hopen 3000 en meer. Maar gelijk dat het er nu al uitziet, uh, Gaan we er toch wel aan komen, denk ik. De jeugdzenders Ketnet, VTM Kazoom en Nickelodeon deden ook mee door de hele namiddag Zwart Beeld uit te zenden. Dan kunnen ze ook buiten spelen en. Uh, ja, dan kunnen ze naar hier komen als ze in Locristie of rond Locristie wonen. Veel vrienden van de school van de klas zijn hier en kunnen we spelen. Een tof idee, want anders vragen de kinderen toch vaak: mag ik naar tv kijken? Maar nu is er eigenlijk hier helemaal niets. En uh, het is wel, ja, ik heb mijn dochter dat ook duidelijk gemaakt. Vandaag is een keer helemaal buiten spelen, dus dat is wel iets plezant. Ik ga ze hier achter laten en naar huis gaan, maar ik ben gewoon gebleven, omdat ik het uh, zo leuk vind. Het hoogtepunt van de dag was het bezoek van twee BV's. Voor deze vijfde editie hebben we alles uit de kast gehaald. In plaats van één bv hebben we er twee gezorgd. En dat is onder andere Charlotte van Ketnet en Arne van VTM Kazoom. Ik graag een aantekening van Arne en Charlotte. Euh, ik ben fan van Catnet, dus ik wil Charlotte wel eens ontmoeten. Ook deze editie van de Buitenspeeldag was een succes. Uiteindelijk kwamen 3500 kinderen in Lucristi spelen. De Buitenspeeldag is super leuk! Super! Fantastisch! Super! Super! super.